Elk doel begint met een wens of een idee dat je zegt, ik wil iets heel moois bereiken. Soms iets heel groots, maar het begint altijd heel klein met een eerste stap. Maak het jezelf makkelijk, begin met kleine stappen. Maak die kleine eerste overwinningen. En als je niet meteen bereikt wat je werkelijk had willen bereiken, en je denkt, hé, hey, het lukt me niet, pak dan die mooie les. Want er is niet zoiets als falen, je kent ze, maar het is allemaal mooie les. Niet alles lukt in één keer, dus zoek naar de kleine overwinningen, Kijk af en toe. Helpt het me nog steeds? Ben ik de juiste dingen aan het doen om mijn doel te bereiken? En ga stap voor stap naar jouw doel. Veel plezier, succes!